Een gedichtje heb ik gemaakt voor alle kinderen in Nederland. Gewoon omdat het kan, omdat ik me afgelopen week ontzettend heb verbaasd over uitspraken van mensen van wie je zou verwachten dat ze toch wel wat van kinderen afweten. En omdat ik merk dat veel kinderen toch ook wel behoefte hebben aan wat ondersteunende woorden. Hé hey, kleine meid, hé hey, kleine vent, je bent helemaal goed zoals je bent.